Hey mensen, wij zijn vanavond bij Waalcore. Waalcore is het hardcore feestje in Bahalla. Het is keihard. We hebben zeven grote headliners hier in de zaal staan. Van de Way Back 1991, de eerste hit van Human Resource. Ik ben inmiddels dertig, dus voor mij is het uit mijn kindheid uh, helemaal nostalgie. Maar voor velen van ons is het nostalgie. En we genieten er volop van. Het feestje begint nu vol te lopen. Bahalla gaat helemaal, helemaal los. Maar ja, dat gaat er wel vaker. En ja, hopelijk vinden jullie het een leuk film. Auwies! Auwies! We kijken naar West Weasel! Dat gaat het helemaal los! Al een paar trainingspakjes gezien, auties gezien. Patrick is helemaal enthousiast, maar ja dat is hij altijd. Ja, heel heel oud. Oud, oud. Ik ben oud. Jullie zijn kut kinderen. Ga wel los het feestje, many! Je veter is los. Oh, dankjewel. Uh, ik weet niet waar dat komt, maar ik val me wel op dat hier heel redelijk gepetuleerde mensen zijn. Daar geven. Mensen moeten weten dat legendes in de Valhalla gestreden hebben voor hun vrijheid. Wat moet ik zeggen? Wat je maar wil. Hoe ben je een feestje? Ja, ik vind het super chill. Ik ben op al snap, maar ik vind het super chill. Ik ga een sprong maken. getting this Valhalla! Warriors on that dance floor! This is now Human Resource! With a first hit uit 1991! Back in the days! Was your toen al geboren? Toen was ik al geboren. Toen luister ik to naar muziek. Mijn eerste CD was van Human Resource. Met the soundtrack. Dominator! 1991, kijk net zo, hè? Dat is jullie eerste hit in Engeland in de top 10, in de, ja, top 20 eigenlijk, in Nederland, in de België, in de Amerika was die plaat populair. Ja. Je, je, je wordt in één keer uh, gevlogen naar Engeland om naar TV-optrens te gaan doen. Ja. En dan komen jullie hier terug. Ja. Dan komen jullie hier terug om ze wel Halla te ondersteunen. Ja. Sta je er ook bij stil, hoeveel mensen jullie met jullie muziek gewoon bewogen hebben, door de jaren heen? Kijk, ja, tuurlijk, tuurlijk sta je daar bij stil, maar je, je kan het nooit bevatten. Je snapt het nooit. Je zit er middenin als het gebeurt ja. en het, het, het overkomt je. Ja. Je snapt er helemaal niks van, maar het gebeurt wel. Wat ik heel vaak hoor is, uh... oh ben jij van die plaat? Ja, de eerste keer dat ik hem hoorde, dat ik een heel verhaal. Ja! Heel jong. ik heb de meest drage dingen gehoord. Ik Bad. naar Mijn dromen die komen nu uit, eindelijk hardcore in Walhalla. Weet je, alle oldschool gasten. Weet je, geniet ervan. Ik doe dat althans wel met mijn JB. Proost op Op oh, Dat is God en de Walhalla. Walhalla is uh, nog uh, zes maanden geopend, dus ik zou zeggen kom vooral langs in Walhalla. Uh, tot en met 1 juli is uh, elk feest hier gewoon helemaal aan. Ja, ik wist wel dat het een skatepark was oh. en uh, ja helemaal vet want ik was vooral voor skateboarder geweest ja. en uh, ja helaas skate skateboard, uh, skateboard ik niet meer maar ik had ik hele lange gedachten bij maar uh, ik vond het wel heel leuk en uh, ik heb gewoon mijn best gedaan hard uh, hardcore zout Probeer lekker te draaien ik vond het vet ja. ik, uh, ik vind het gewoon een vette underground locatie uh, niks moet alles mag weet je een uitvalsbord weet je gewoon uh, dit is toch wel heel wat anders dan een uh, nette discotheek voor club. Ja, dit is gewoon vet. En, vooral, en vooral dat ik uh, mijn het dames werd weggestuurd, maar ja. <laughs> uh, dat, dat, dat vind ik eigenlijk, dat is leuk. En uh, ik heb zeer genoten, ik hoop dat publiek ook. Dus uh, ik vind het alleen jammer dat dit uh, wordt afgebroken. Yeah. Ja, Goeie locatie voor een underground hardcore feestje. Hoort u dat? Is zegt het zelf. Ja, ik vind het een kei uh, leuke avond. Het is allemaal super gezellig hier. Kijk achter mij. Super veel mensen, allemaal kei leuk. De sfeer is goed, alles is goed. Het is helemaal goed. Het is allemaal goed. Ik moet proberen niet altijd dom in die camera te overkomen. Maar dat is al te laat. Ja, ja. Eh, hey, is te laat. Is al te laat! Ik heb niks meer aan gedaan Maurice. is Al te laat! het allemaal zonder mij moeten doen! Wat een leuke sfeer! Ik ben er van thuis. Als je terug is op tv! Oh je allemaal genieten! Wat zei ik nou hoor? Wat moet jij nou weer? Kom hier van mijn rust. Ik kan er zo piss links van worden. Oké, okay, dus het is niet normaal. Dit is niet normaal, nee. Dan is het goed. Ik kom hier voor mijn rust, weet je wel? Ja, precies. Ik vind, dus ja. ik vind, ik vind mijn rust erin. Oké, okay. dat is toch niet normaal man? Nee, niet normaal, nee, want niet iedereen is hier. Dus je bent niet normaal? Nee. Oké. Okay. Nee, nee, nee, niet normaal. Oh, dan, is goed, dan is het goed hè? Ja, beter. Hoeveel mannen hadden we binnen? Ja veel! Oh ja, sexy boy, sexy boy! Oh god motherfuckers! Kom naar Bahalla, Het is fantastisch! Je mag en vooral dit feestje. Je zegt nou, hoe ga je er bij me gaan? Leesie. Ja. Ja, wow. ja, zij begon, zij gaat de aftrouwen. We zelf een DJ-school hier in Nijmegen. DJ-school 024.nl had trapte af vanavond. Ja, ja, ja, ja. Ik heb er goed op kunnen dansen, het openingsdansje. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Ah, rainbow! one and only message. Stay hardcore. Be hardcore. Hardcore never die. WORL HADA! TO SIENS!